Leren leven met corona, wat houdt dat eigenlijk in? Leven met, dat is niet niks doen. Dat is ingrijpen, handelen, doen. In Nederland leven we met land onder de zeespiegel. Daarom bouwen we dijken, om het water buiten te houden. Leven met land onder de zeespiegel is niet niks doen. Dat is handelen, dijken bouwen. Leven met corona, dat is ook niet niks doen. Dat is handelen om het virus buiten te houden. Nederland corona vrij.